Het is nu zeven maanden geleden Dat de lockdown begon Het leven is een zooitje maar het is nou eenmaal zo Ja, het is nou eenmaal zo Corona, ik haat je Niet er nou toch eens op Het is een dringend adviesje Binnenkort is het over Althans, we hebben de hoop Geen idee hoe lang nog Alles zit in de knoop Maar het is nou eenmaal zo Ja het is nou eenmaal Nou toch gezond. Het is een dringend adviesje. Hey Bongolawe, Wat do you kill? My God,